Drietal. Nuttige microflora in optimale combinaties. Bifidophilus flora force PROB 11 Bacillus coagulans Bifidophilus flora force is een voedingssupplement. Bestaat uit lactobacillen en bifidobacteriën. Het product bevat ook fructoligosaccharide. Bifidobacteriën en lactobacillen worden beschouwd als de belangrijkste bacteriën in het menselijke spijsverteringsstelsel. Verbinding, lactobacillen, bifidobacteriën, fructoligosaccharide, wortelpoeder, safloerolie. Houd er rekening mee dat er geen melk in de samenstelling zit. Het product vereist geen zuiveldieet om zijn gunstige eigenschappen te tonen. Pro 11 90 capsules. Het product vult de voeding aan met 11 stammen van probiotische bacteriën. Ze verrijken de bacteriële darmflora. Waarom hebben moderne mensen nuttige microflora nodig in de vorm van voedingssupplementen? Is het mogelijk om vreedzaam te leven zonder hen? Kun je er geen geld aan uitgeven? Leven en niet uitgeven, dat kan natuurlijk. Het is echter noodzakelijk om rekening te houden met belangrijke punten waar we niet altijd op letten. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij, voedselproductie, overtreft aanzienlijk het gebruik van antibiotica in de geneeskunde. Het is een feit. Medische professionals over de hele wereld komen samen op symposia en nemen resoluties aan om het gebruik van antibiotica te verminderen. Dit is de juiste zet. De gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica verandert. De microcosmos paast zich aan. Hoe meer antibiotica worden gebruikt, hoe groter het risico op het ontwikkelen van resistente bacteriën. Artsen proberen niet te veel antibiotica voor te schrijven. Glorie aan ons medicijn. Dit is oprechte lof. Maar in de diergeneeskunde en de voedselproductie gaat het niet zo goed. Bevestigde gevallen van allergie voor antibiotica bij kinderen die nog nooit in hun leven antibiotica hebben gekregen, zetten de deskundigen aan het denken. Is deze aandoening aangeboren of verworven? Tests op melk, vlees, vis, groenten en zelfs honing tonen aan dat antibiotica worden gebruikt om voedselbronnen te behandelen. Ook voor het bewaren van voedsel. Is het goed of slecht voor een koe met mastitis om behandeld te worden met een antibioticum? Laat ze behandelen als de koe makkelijker te leven is. Melk verkregen van een dergelijke koe mag niet door mensen worden geconsumeerd. Zou niet moeten. Maar hij wel. Over de hele wereld, in verschillende landen, zijn er verschillende normen voor het gehalte aan antibiotica en antimicrobiële stoffen. Bijen worden ziek en hun gezondheid hangt ook af van de omgeving. De bijen gaan zelfs dood. Ze ontmoeten pesticiden of andere chemicaliën. Enerzijds verklaren wetenschappers de sporen van nitrofuranen in honing door het feit dat de bijen werden behandeld. De bijen worden ook ziek. Aan de andere kant. En de koe, de kip en de bij worden zo beïnvloed door de omgeving. Wat kan er over de redelijke man worden gezegd? Homo sapiens heeft al biologische landbouw en veeteelt gecreëerd. Er is zelfs biologische honing. Het niet gebruiken van chemicaliën is op zich al een zeer vooruitstrevende stap. Nuttige microflora sterft echter niet alleen door een ontmoeting met antibiotica. Deze bijeenkomsten vinden vrijwel constant plaats. Ook voor mensen die geen medicijnen gebruiken. Nuttige microflora tolereert geen modern voedsel met chemicaliën, overtollige koolhydraten. Zelfs water kan verstoringen in de balans van microflora veroorzaken. De rol van elektromagnetische golven waarin we allemaal leven is ook bekend. Dit is niet handig en massaal. Een eenvoudig, handig en zeer wijs antwoord op de uitdagingen van onze tijd, preventie met hoogwaardige NSP superproducts. Nuttige microflora wordt vertegenwoordigd door ProB11, Bacillus coagulans en Bifilophilus flora force. Drie prachtige producten met nuttige microflora zijn perfect gecombineerd. Ze kunnen zowel gelijktijdig één capsule per dag van elk product als beurtelings worden gebruikt. Krachtige gezondheidsondersteuning met NSP Superfoods is een verstandige keuze. ProB11 is de perfecte combinatie van nuttige bacteriën. Ze helpen de gezondheid van het spijsverteringsstelsel en het hele lichaam als geheel te behouden. Compatibiliteit en synergie van componenten is een serieuze uitdaging. Het is met succes opgelost door het NSP Team of Scientists. ProB11 is een ander uitstekend superproduct dat de NSP Company u aanbiedt voor genezing en preventie. Verbinding Een mengsel van culturen van levende bacteriën, inuline, fructooligosaccharide. Houd er rekening mee dat er geen zuivelproducten in de samenstelling zitten. Het product vereist geen zuiveldieet om zijn gunstige eigenschappen te tonen. Bacillus COAGULANS 90 capsules. Wat zijn de functies van gunstige microflora? Veel van hen. Hulp bij de juiste opname van voedingsstoffen. Synthese van stoffen die het immuunsysteem activeren. Synthese van stoffen die helpen bij oncoprotectie-kankerpreventie. Tegenwerking van pathogene microflora en toxines. Vermindering van toxische belasting, vermindering van rottingsprocessen in de dikke darm. Als gevolg hiervan verbetert de toestand van het hele organisme, inclusief de lever. Vermindering van het risico op allergieën. Normalisatie van het metabolisme. Preventie van obesitas. Het resultaat van een goede opname van voedingsstoffen en een afname van de giftige belasting is een verbetering van de kwaliteit van leven. Al voor de geboorte komt de mens in aanraking met de microwereld. Wat is de kwaliteit van deze microflora? Helpt het onze gezondheid of is het schadelijk? De microcosmos is gevuld met een groot aantal micro-organismen. Vele van hen zijn pathogeen, vele zijn extreem gevaarlijk voor de mens. Maar er is ook een vriendelijke microflora. Het schrikt pathogene microben af en komt de menselijke gezondheid ten goede. Nuttige microflora verspreidt zich over het gehele oppervlak van de huid en slijmvliezen. Dit is het eerste niveau van bescherming tegen de wereld om ons heen. Deze beschermende barrière in de vorm van gunstige microflora is altijd nodig. Wat kan er gebeuren met gunstige microflora? Het is niet bestand tegen contact met antibiotica, chemicaliën, conserveermiddelen. Het moet constant worden gevoed om de gezondheid actief te behouden. Vriendelijke microflora in het menselijk lichaam helpt infecties te weerstaan. Handhaafde afweer van het lichaam op het juiste niveau verbetert de kwaliteit van leven. Ja, kwaliteit van leven. Grommel in de buik, diarree of constipatie, een zwaar gevoel, een opgeblazen gevoel zijn manifestaties van spijsverteringstoornissen. De rol van gunstige microflora is echter veel meer dan alleen lichtheid in de maag. Het bedrijf NSP produceert en biedt u verschillende producten aan die nuttige microflora bevatten. Dit product vult de voeding aan met Bacillus coagulans. Het verrijkt de heilzame darmmicroflora. Wat schrijven wetenschappers over deze bacteriën? Vrij interessante feiten. Lang geleden geopend, in 1915. Onderzoekers hebben veel aandacht besteed en besteden nog steeds aan deze bacteriën. Een korte samenvatting van alles wat wetenschappers hebben verzameld, zal veel ruimte en tijd in beslag nemen. We zullen proberen alleen de belangrijkste, heel, heel kort te vermelden. Dus, deze bacteriën helpen bij het verteren van voedsel in de dunne darm. Het is bewezen dat wanneer plantaardige eiwitten worden verteerd in aanwezigheid van bacillus coagulans, kortere peptiden en vrije aminozuren worden gevormd. Deze peptiden en aminozuren worden korter. Vergeleken met eiwitvertering zonder de aanwezigheid van Bacillus coagulans. Wat betekent dit? Betere opname van eiwitten in de dunne darm. Vermindering van de hoeveelheid eiwit die de dikke darm binnenkomt. Eiwit in de dikke darm veroorzaakt rottingsprocessen, bedwelming en ongemak. Dubbel voordeel, meer profijt van het gegeten voedsel. Betere absorptie. Behoud van een gezonde ecologie in de dikke darm. Een positief effect op het bloedlipideprofiel is ook bewezen bij ratten met een gesimuleerd hoog cholesterolgehalte. Op een dieet dat leidde tot hoge niveaus van slechte vetten en cholesterol, had de groep ratten die bacillus coagulans kregen, cholesterol, vet- en niveaus die dichter bij normaal lagen. Vergeleken met de groep ratten op hetzelfde dieet maar zonder bacillus coagulans. Met bacillus coagulans behandelde ratten kregen veel minder lichaamsgewicht. De literatuur die beschikbaar is voor analyse bevat gegevens over de antimicrobiële, antioxiderende en immunomodulerende activiteit van Bacillus coagulans. Ook de directe werking van Bacillus coagulans op de darmen is zeer positief te noemen. Vermindering van de manifestaties van diarree veroorzaakt door pathogene micro-organismen herstel van het darmslijmvlies. Een toename van de hoogte van de villi en de diepte van de crypte in de dunne darm. Gunstig effect op de spijsvertering in het algemeen. Behoud de darmintegriteit en verminder oxidatieve stress. Bacillus coagulans produceren vetzuren met een korte keten en peptiden zoals coaguline, lactosporine, bacteriocine-achtige stoffen. Deze stoffen vertonen een significante antibacteriële activiteit tegen pathogenen die het slijmvlies van het menselijke spijsverteringsstelsel koloniseren. De mechanismen waarmee bacillus coagulans de menselijke gezondheid kan verbeteren, zijn goed begrepen. Ze omvatten een milde activering van het immuunsysteem. Synthese van antimicrobiële eiwitten subtiline en coaguline. Synthese van antibiotica surfactine en bacillicin. Synthese van enzymen. Modulatie van de samenstelling van de darmmicrobiota. Het mechanisme voor het handhaven van intestinale homeostase omvat twee mechanismen. Bevordering van de groei van andere nuttige microben. Onderdrukking van de groei van pathogene microflora en ontstekingsprocessen in het darmslijmvlies. Het ontstekingsremmende mechanisme van bacillus coagulans is voldoende bestudeerd om de waarde van bacillus coagulans voor de bescherming van de gezondheid te begrijpen. Dit is concurrentie om voedingsstoffen, het verdringen van pathogene microben afscheiding van antimicrobiële stoffen. De verlaging van de intestinale pH is door verschillende mechanismen. Blokkering van toxinereceptorplaatsen. Onderdrukking van de productie van toxines. De resistentie van bacillus coagulans tegen gal is belangrijk. Dit betekent maximaal voordeel voor de persoon die dit product gebruikt. We kunnen gerust zeggen. In alle gevallen, Wanneer het belangrijk is om voedingsstoffen goed op te nemen en tegelijkertijd geen overgewicht te krijgen, de stofwisseling op pijl te houden en een licht gevoel in de maag te hebben, zal gunstige microflora een goede hulp zijn. Belangrijk is dat Bacillus coagulans gedijdt in complexe gemengde microbiota. In wezen betekent dit dat Bacillus coagulans vriendelijke symbiotische gemeenschappen creëert. Bifidophilus Flora Force en prob 11 Probiotic 11 zijn perfect voor Bacillus coagulans NSP. De relevantie van de profilactische inname van deze groep NSP-producten is duidelijk. Stress, kwaliteit van voedsel, water en zelfs lucht, algehele toxische belasting, voedingsstoornissen en gebrek aan lichaamsbeweging. Dit is de realiteit waarin moderne mensen leven. Darmen, immuniteit, zenuwstelsel, huid. Over het algemeen reageert alles waaruit het menselijk lichaam bestaat zoals het kan. Verstoorde spijsvertering, krampen, pijn, opgeblazen gevoel, ongemak, allergie, verminderde algemene gezondheid, problemen met de huid, stemming en vitaliteit. Is dit een zeldzaamheid? Helaas niet. Wij kunnen veel problemen voorkomen. Om dit te doen, volstaat het om naar je lichaam te luisteren en het te geven wat het nodig heeft voor goede voeding, Herstel en bescherming. Helpen om waardevolle voedingsstoffen op te nemen, de gezondheid te herstellen en te behouden. Dit is een waardig doelwit voor het nemen van Bacillus coagulans. Nuttige microflora in NSP Company Products voor uw gezondheid en een lang leven. Verbinding. Bacillus coagulans bacteriën, inuline. Ik vestig uw aandacht op het feit dat er geen zuivelproducten in de samenstelling zitten. Het product vereist geen zuiveldieet om zijn gunstige eigenschappen te tonen. Hoe deze drie NSP Super products combineren? En welke is de beste? Er zijn meer dan één product met gunstige microflora. Je kunt in één capsule verzamelen wat goed samen zal werken. De componenten die we terugzien in de samenstelling van de producten zijn ideaal gecombineerd. En wie is de winnaar? De winnaar en kampioen is degene die deze producten gebruikt. Gezondheid en een lang leven voor jou en je dierbaren. Het NSP-bedrijf spant zich hiervoor in.